De 11e editie van de muzikantendag in de Ancien Belgique in Brussel op 23 november beloofde anders te worden. Onder het thema Get Inspired ging het evenement van start. Wij volgden de band Modern Art uit het Gentse op deze dag. Wanneer zijn jullie begonnen met jullie band? Uh, we zijn begonnen in 2011. Uh, we beginnen met repeteren, maar echt optreden vanaf 2012. Is het uw eerste bezoek aan muzikantendag? Ja, het is een allereerste keer. En uh, voorlopig is al ja, zeer interessant hier. Je hebt je licht al kunnen opsteken. Ja, ja, ja al uh, veel leuke tips gehad en zo van uh, professionals in het vak. Jullie hebben juist demo feedback gekregen. Heb je er iets van opgestoken? Ja, ze hebben heel goede gerichte feedback kunnen geven over hoe dat we nummers moeten opbouwen. Het is de max voor uh, van onze professionals om te horen wat ze vinden van die nummers, hè? Ja, het was uh, zeer interessant. Het waren twee warme mensen en ze hebben vooral gepost naar wat uh, onze verdere plannen zijn of dat we uh, klein gaan beginnen en alleen concerten aan doen. En um, waar we naartoe willen en zo. We gaan voor inspirerende sessies. Um, dat gebeurt hier in de concertzaal van de AB. En um, we hebben daarvoor drie onderwerpen uitgekozen: um, het album als statement, um, on the road en signature sound. Er zijn heel veel inter interessante artiesten. Maar um, wat ik. De vorige keer eigenlijk heel tof vond, was dat je overal van alles mocht doen en nu heb je dat niet. Dus dat, vind ik, dat is voor mij zat anders. Het is minder interactief. Ja, alhoewel dat je hier je heel hard kunt uitleven met de drums en synthesizers en zo. Het is gewoon een bas die vrij goed klinkt. Ja, je kunt dat niet met alle bas doen, maar dat was... Voilà. Nog even al zo'n vette onderlaag waar de rest nog gebouwd wordt zo vooral de inspiratie die we met deze editie willen geven, dat is op een heel ander niveau dan we vroeger deden. De dag is nog niet om, maar bent u tevreden tot vandaag? Uh, we zijn heel tevreden. We juist, uh, ik kom juist nog uit de concertzaal. Die heeft voor elke sessie al afgeladen volgezeten. Ook de iets drogere uh, sessies met ons popadvies, waar, dat we, waar dat we het over het bouwen van een repetitiekot hebben of het sabam statement en al dat soort zaken. Ook daar zit constant volk. Dus, ja, ik zie ook gelukkige gezichten rondlopen, dus ik ben absoluut heel tevreden.